Gun jezelf mentale fitheid. We hebben allemaal wel eens last van psychische klachten. Somberheid, angst en paniek, eenzaamheid. Het zal je niet vreemd in de oren klinken. Natuurlijk voelen we ons graag goed, maar nare gebeurtenissen zoals het overlijden van een dierbare, een scheiding of de pandemie hebben invloed op onze mentale gesteldheid. Om je eigen mentale weerbaarheid te versterken kun je proactief zelf aan de slag met de modules van Miro. Deze zelfhulpmodules kun je online volgen in je eigen tempo. Elke module is toegespitst op een bepaald onderwerp. Pieker je veel? Slaap je slecht? Zou je wel wat minder tijd op je telefoon willen doorbrengen of minder drinken? Succesvol veranderen? Grip krijgen op stress? Of ben je mantelzorger en wil je graag leren balans te houden in het zorg voor jezelf en zorgen voor een ander? Per module kun je een klein testje doen om te kijken welke onderdelen jou het meest zouden kunnen helpen. Of je start gelijk met de module en krijgt toegang tot praktische informatie, tips en oefeningen die jou helpen om inzicht te krijgen in je situatie en om hiermee te leren omgaan. Meld je aan via de link die je van je werkgever hebt ontvangen om gratis gebruik te maken van de modules. Zo werk je zelfstandig en anoniem aan je eigen mentale fitheid, zodat je hopelijk weer lekker in je vel komt te zitten.